Yo, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op PvP. Vandaag gaan jullie zien hoe ik een base escape en uh, waarschijnlijk nog de laatste kleine fights dat ik heb opgenomen. Want uh, ja, buiten één dag heb ik niet gespeeld. Dus dit is waarschijnlijk ook de laatste PvP video. Ik dat PvP nou... Dus ja, uh, laat zeker even een like achter jongens, abonneer als je het nog niet hebt gedaan en uh, geniet van de video. Ik <lacht> leid. <lacht> ik ga geband worden. Oh, daar worden oh, mensen oh, gedropt. Lekker shoot. Game je killed. Oof. gekillt? Hoe Hallo Hoe Hallo man, ga gaan. Fight it boys, fight it boys, fight it boys. Move, him. move nou dude, want iemand. Wat is dit jongens? We kunnen hier in. Ik ben in. Ik, ik ben in. ik ben in. Ik ben in. Ren erin. Ik ga ook in. Ik ga ook in. Ik ben er ook in. Kijk, dan ben je fuck. Dan ben je fuck. Dan ben je af, ouwe? Ja, ja dat, dat is zo. Weg. Oh, up Show. of niet? Gaan we up of niet? Up, up, up, up, up. up. Uit, kom op, kom, kom, kom up! kom up! kom op. Kom op. Ik ben up, ik ben up, ik kan, oh my god. Nee, ik ben, ik zit vast, ik zit vast. Oh my god. Kan wat erin, je kan erin, je kan erin, je kan erin. erin! is Proloer in, er gewoon in, er gewoon in. Nee, we zijn helemaal dood. Nee, we zijn er ook in. Zoek fucking down sign. Is er een daar we zijn allemaal dood. Maat, waarom fucking, fucking... Waarom kunnen we down? We kunnen, we kunnen... Oh, we komen down. Kunnen we nog steeds down of niet? Nee, ik kan niet meer. We are dead. Ja, yeah, we are dead, so dead. Hoeveel, ja, ik. hoeveel man heb je op je dik Drie. Ik heb twee. <laughs> nou, even oh God, potstuk spullen. Ja, daar gaat het weer. Oh, dit is altijd weer helaas. Deze gaat zo tief is film. Ik ben nog meer up. En yoink. We proberen hier nog weg te kunnen komen, maar ik kan nergens heen. toch niet. We moeten bij elkaar zien te komen, dan is het iets makkelijker. Ben je op mijn ik of ik mag droppen? Ja. Uh, ik kan niet permen. Iemand anders van ons faction moet permen. Wat moet ik zeggen? We mogen maar droppen. Vraag of we mogen ik droppen. Ik ben eruit! Ik ben eruit! Ik ben eruit! Hoe ben je ik eruit? C? Ik ben naar beneden gejumpt er was een Wat is er? Nee, ik heb alles in zeker Alles! Letterlijk alles! Nice. Holdeer! Oh, dit is je is een jaggie. Die fik toch. Doe de cap voor. Ja, jongens. We moeten even iedereen move'en, maar stop met uit de kou gaan. Oh, mijn god, oh, ik ben ad! Oh, mijn god! Oh, oh, ik had je achtergelaten, hè? Ik heb ik had je gewoon oh de games. boven. Alles heb ik hier gedaan. Als... Ik ben ad! Ik ben ad! Dit was de beste Jelke escape trap. ooit. Oh, nieuwe ja, titel. Boekenemie, boeken oh. boek hem oh. Hier niet feit, hier niet feit. Boeken, boeken, boeken. Ze hebben een bard, ze hebben een bard. lopen, lopen, Bronx. Ik ben nou bij die gasten die... Bronx lopen. Alleen Victor is dood, maar Victor heeft alles weg kunnen leggen. Niemand is het. Ik heb een hele vol met oors. Ik heb alle. Ik heb. Ik heb zoveel diamonds geloot, jongen. Ik heb zoveel diamonds uitgegeven. MS. MSG. Wij zijn zo hard geen scape. Oh mijn god. Oh Hij zei, ze we zijn boos nu? Dit was best wel grappig. Best wel wat diamonds hebben we geloot. Sommige mensen hebben zelf een inventory vol diamond oors. Omdat we die ene guy kilden. En we zijn ook kunnen escapen, wel veel konden heb we ons verpest, maar voor de rest, ja uiteindelijk, geen dertig erbij alles kunnen houden. Best wel een toffe en zeker een heel lucky escape. Gans Hoezo god, is er staat 20 man op mijn dik, wat nou god? Ik kan... <tie> <tie> Letterlijk, <tie> je bent echt domme gewoon bronzen, holy shit. Nou, waar de fuck zijn ze? Ja, ik word is in de gang, hij in de gang, in de gang. Gang. gang, We, we hebben twee mannen in de gang, kom naar de beest, We hebben 20 hoe willen we dit dicht doen? Nou, waar de fuck ben je? Nou, bro! Ren! Ren! Ik ben dood! Ik ben dood! fuck you, my new head! Fuck you! Naud, bloek, bloek hem op! Arva, helemaal klaar met hem! Kut, kut! Ik pak je hart van Wat Kut, je! Oh, oh, What the fuck? Nee, boys! Boek, boek, boek! Ik heb geen appels! Kut! Iedereen uit! Ik... Mijn uit! Mijn uit! hieronder. Maak hier een fucking Boys, ik heb geen of ofzo. Fuck. Mine is uit. Mijn nou, uit. Nou hier, ik maak je uit. Ik maak je uit. Nou hier. Ja, ik ben dood. Mine is uit. Hoe ben uit? Nee, ik deed jullie uit. Je mij is hier. Je, je, iedereen pro pro pearl. Maar bron, bij mij, bij mij. Victor. wie heeft deze gang ook gemaakt? Je bent Ja, Andreas. Andreas is goed. Nou, laat ik gap, laat gap. Ik ben eruit. Ik ben dood. als je deze kant op kunt. Nou, jongens. Up, weg. Blook, blook, blook, blook, blook. Ik zit er Gooi, ook Blok, blok, blok, blok, blok. Ik zit ook in. dit kan niet. Dit zijn enla... Deze teamen. Ja, dat... houden. Andreas probeert uit te komen. Holy shit! Help, De La, La bolle! Maak hier een randje! Je moet... Help me! Andres, niet zo! Andres, niet zo! Ik ben helemaal klaar met... <laughs> hij gaat wettelijk... <laughs> <laughs> <hazug> hij gaat echt... Hij zegt, kom naar je base. Kom naar je base. Mensen, mensen. Ik naar mijn base lopen staan deze <hug> <hug> <hug> deze... <*k>. Oh, oké. Okay. <hug> Boys wereld zit nog steeds daarin. in. Save my Niemand helpt. Ik heb de echt een gamebus. Sure, sure, sure. Bruh jee. Bruh jee. Bruh jee. Bruh jee. Bruh jee. Bruh jee. Bruh Laat Laat in, Bruh laat Bruh jee. Nee, jee. De jee. zijn er open voor! De jee. zijn er open! Oh. <laughs> Ik wou deze fight slash escape er nog even in doen, omdat ik het toch gepast vond om in deze video te doen. Het is een escape video, ik laat in het begin een escape zien. Dus dan dacht ik van, hé, hey, laat ik deze kleine escape ook nog even zien van dat heel Arve. Zijn faction, ons komt fighten bij onze base, dat we in onze kracht worden gegeten, etc. Um, ik vond het ook heel grappig om de rage van Naut erin te doen. Ik hoop dat hij niet echt iets waardevols heeft kapot gemaakt, want ik hoorde dus sowieso wel iets kapot gaan. <laughs> dus ik hoop dat Naut niet iets te duur heeft kapot gemaakt. Ik hoop um, in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze twee clips en dat jullie hebben genoten van die kleine miniserie die ik nu heb gedaan op Gary PvP. Ik kon ook wel even zeggen, de vorige video heb ik een faction trash genoemd. Daardoor heb ik heel veel comments gekregen van die faction van hé hey, je bent zelf trash bla bla. En ik wil wel even zeggen dat het niet mijn bedoeling was om die mensen echt te kwetsen ofzo. Um, het spijt me als ik die faction heb beledigd in een manier en ik hoop in ieder geval dat die faction niet meer te boos is op mij. Ik heb met sommigen van de faction wel kunnen uitpraten, maar niet met iedereen. Maar ik hoop in ieder geval dat ze dit klein stukje zien en dat ik mijn excuses aanbied om die faction trash te noemen. En uh, ja, ik hoop dat ze nog enorm veel speelplezier gaan hebben op Gerry PVP. En uh, ja, ik wens ze heel veel succes. Dus dat wil ik nog even zeggen, jongens. Laat zeker van like achter, super awesome zijn. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik jullie de volgende keer. Doei.